Hallo, ik ben Marielle Verijn. Welkom bij deze inleiding presenteren. Je zit nu bij de eerste module. En bij de eerste module gaan we het hebben over Prezi en Sway. Uh, iedereen kent natuurlijk PowerPoint en dat is een ontzettend goed middel om te presenteren. Maar daarnaast is het ook fijn om één andere tool in je pakketje te hebben. En uh, daarbij kun je zelf een keuze maken tussen Prezi of Sway. En als je heel enthousiast bent, kun je ze natuurlijk beide uh, goed leren. Bij Prezi werk je op een canvas en het is een soort van een groot papier, waardoor je heel makkelijk kunt in- en uitzoomen en het heel makkelijk is om afbeeldingen en filmpjes toe te voegen. Een erg mooi programma. Bij Sway is een uh, programma van Microsoft en dat is eigenlijk een soort van een mix tussen PowerPoint en Prezi. En hier kun je ook zeer fraaie presentaties maken. Dus bekijk deze tools en uh, maak zelf een keuze. En presenteren 2-module gaan we het hebben over PeerDeck en BunSee. PeerDeck kun je uh, presentaties maken die live staan, waardoor leerlingen meteen feedback kunnen geven. En BunSee is eigenlijk meer een soort uh, animatieprogramma waar je snel een presentatie kunt maken, maar ook iets kunt toevoegen qua animatie en stripverhaal. En presenteren 3 gaan we het vooral hebben over tijdlijnen, infografieken en interactieve afbeeldingen. Dus, nou, ik ben benieuwd wat je voor keuze maakt. Ga lekker aan de slag en tot snel!